Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Joran en in deze video ga ik opdracht 9 van het VWO-examen Wiskunde C 2019 eerste tijd gaan spreken. Bij opdracht 9 hoort deze tekst met daarbij figuur 2. Toen het examen werd gegeven, kreeg iedereen de mededeling dat een meetkundige rij gelezen moet worden als een rij behorend bij een exponentieel verband. Er was namelijk een foutje gemaakt in de opgave. We moeten dus een recursieve formule voor AN opstellen. Een van de belangrijke stappen in deze opdracht is het herkennen dat een recursieve formule voor een rij behorend bij een exponentieel verband wordt gegeven door de formule AN is R keer AN-1 met gegeven A0. Hierbij is R de groeifactor. Uit de tekst kunnen we gelijk al lezen dat A0 is 12. Dus het enige wat we nu nog hoeven te berekenen is de groeifactor R. Vaak is het handig bij zo'n vraag om een tabelletje te maken met de gegevens die we al hebben. We weten al dat A0 is 12. Dat valt ook af te lezen uit de, uit de, uit de, uit de grafiek hier. En we weten ook dat A220 is 200. Correspondeert met dat punt hier. Nou, als we dat dus in een tabeltje zetten, dan krijgen we zo'n soort tabel. En hiermee kunnen we de groeifactor R van 220 maanden berekenen. De groeifactor R voor 220 maanden is namelijk het getal waarmee we A0 moeten berekenen om A220 te krijgen. Nou dit moet gelijk zijn aan 200 gedeeld door 12. Hoe weet ik dat? Omdat 12 keer 200 gedeeld door 12 is gelijk aan 200. Maar we willen niet de groeifactor R voor 220 maanden. Nee, we willen de groeifactor voor 1 maand. Dat is namelijk onze R. Het moeilijke aan deze vraag is het herkennen dat, de groe dat deze groeifactor over 220 maanden hetzelf hetzelfde is als R. Tot de macht 220. Om van A0 naar A220 te gaan, moet je namelijk de groeifactor R220 keer met zichzelf vermenigvuldigen. Om nu dus de groeifactor R voor 1 maand te krijgen, kunnen we dus beide kanten van deze vergelijking eh, verheffen tot de macht 1 gedeeld door 220. Je kan dan de exponenten eh, met elkaar vermenigvuldigen, hier aan de linkerkant, omdat je dus een macht van een macht hebt. Dus 220 keer 1 gedeeld door 220 is natuurlijk 1, dus dan krijg je R tot de macht 1 en dat is natuurlijk gewoon gelijk aan R. Dus dan krijg je dat R gelijk is aan 200, 200 gedeeld door 12 tot de macht 1 gedeeld door 220. Nou, als je dat invult in je rekenmachine, dan zie je dat dat gelijk moet zijn aan 1,1012 enzovoort. Oké, okay, nu hebben we dus de groeifactor r berekend en daarmee kunnen we gelijk de vraag beantwoorden, want dan kunnen we die groeifactor r daar gewoon invullen. Dan krijgen we dus dat an is 1,101 keer an min 1 met a0 is 12. En daarmee hebben we vraag 9 beantwoord. Oké, okay, als we nu naar het correctievoorschrift van deze vraag kijken, dan zie je dat je 1 punt kon krijgen voor het opstellen van de algemene formule AN is R keer AN min 1. Maar je kon ook zeggen AN plus 1 is R keer AN. Dat is namelijk precies hetzelfde. Ook kon je 1 punt krijgen voor te herkennen dat de groeifactor gelijk is aan 200 gedeeld door 12 eh, tot de macht 1 gedeeld door 220. Je kon ook een punt krijgen voor dit uit te rekenen. En dan 1 punt voor het uiteindelijke antwoord. Wil je nog meer oefenen? Dan raad ik je aan om opgaven 6, 8 en 9 van het VWO-examen 2018 in het tweede tijdvak te proberen. En wil je nog meer uitleg over recursieve formules? Heb ik hier ook nog een uitlegvideo over staan.